Kijkers, dat jullie weer kijken. degenen die nieuw aanschuiven, mijn naam is Dirk. Dat is mijn zoekmaatje Ben. We zijn hier weer op een mooi akkertje. Het weer zit mee, zonnetje schijnt. Ik kijk eens eventjes hier ook. Hoe mooi het hier is. Mooie akkers uitgestrekt. Helemaal top. Ik zie jullie bij de eerste volst. Ja. Het eerste muntje en mijn tweede vondst. Dus even kijken wat het is. Een duitje. Een wereldsint. Ik denk een. Uh, even een weer. Nou ja, voor uh, tweede vondst is het leuk. het er toch wel. Well, dat is een kale duit volgens mij. Ik stop hem even in mijn muntendosje. Als ik nog wat zichtbaar krijg, dan plaats ik hem erbij. Zo niet, dan uh, gaan we door naar de volgende. Leuk begin. En, is hij te zien of niet? Nee. Ik denk Kale duit. Kale duit. Maar, ja, Je weet valt er nog wat van te maken, maar het lijkt niet. Ik zie hier zo kaal als Nee, nee hoor. Nee. Nou, er valt nog wel wat van te maken, hoor, misschien. Ja, nee, toch? Ja, ja, ja. Gewoon proberen thuis. Misschien nee. nog wel lichtelijk iets. Ja, maar nou, mooi toch? Je Wie weet? begin. Nice. Mooi. Lekker. Ik kreeg een beetje een vaag signaal binnen, maar uh, een oude zakmis gevonden of iets. Kijk. Dat is leuk. Misschien al van de boer geweest, ik kennen ook nog natuurlijk. Eens dus even kijken. Hij is deels van hout ook. Best wel een leuk dingetje dit. Ja, grappig. Die plaats ik er later even bij als hij is. Tot de volgende vondst. Kijk eens, die Ben die gaat als een raket joh. Hij gaat als een raket. Met zijn muntjes. Weer eentje. Mooi. Nog niks te zien, maar. Je ziet er wel over een beetje. is dat dun. Ja? Heb ik tandenborstjes mee? Zal dat doen? Zal dat niet doen? Ja, je kan een klein beetje kijken. Ik zie tanden in mijn ding. Oh, klinkt goed. Ja, dat komt er wel schijnbaar. Als we goed kijken, wil je niet zien. Mag ik even kijken? Ja, Hou hem even vast. Even kijken hoor. Ja. Even kijken. Dit is. Ik bleef al mijn pinpointen plakken. Oké. Okay. Een duikje wel hoor. Een duikje. Maar. Welke het is weet ik nog niet, maar die gaat in het muntendoosje. Uh, Fuck je met het risje dicht. Ja, ik heb mijn doosje in de baan. Ik heb een bak. Kijk eens, stof ze hier maar in. Dankjewel man. Super. Goed voorbereid altijd. Ja. Nou, we gaan weer verder graven. Wat zal het zijn? Hé, hey, ik zie het hem al gelijk. Nee joh. Wat is dit dan? Een loodje, denk ik. Ja. Ik dacht dat hij nog in het kluifje zat. Even kijken, hè. Een oh, stukje lood. Er ah. staat nog wel wat op. Grappig. Kijk, ik vind net dit ringetje. Het lijkt alsof er een stukje touw omheen zit. Dat nou uh, kan natuurlijk niet, hè? Ik nee, het te ver, hè? Dit, uh, Ik moet hier echt een halt toe roepen. Hier, huis. Want jij hebt een beetje te veel achter elkaar. Succes. Ja. het is hier van harte gegund. Ja. Bennett, ik vind ja, het ja, lekker. Ja, ook, Ik kan De alleen heen. maar boos op mijn hals zijn. Dat dus doe je maar. Hey, wat heb je trouwens voor een mooie trein? Ja. Ik weet niet, het einde van de. Een of andere, uh, ja, meneer Vink. Ja, kijk eens. komen wel wat van te maken. Hier zie je het randje. Ja, ja, ja. Het is een mooie nog. Het is een goede. Het is een goede krijg je denk ik hier zelfs nog wel schoon. Denk je? 2021 VDI. Wat een geluid joh! Hij gaat tekeer als een Jekko nou, is het... nou een leuk muntje. Hij zit iemand. Huh? Oh nee. Zo, ik schrok me even. Wat is je de... dan? Nou, ik dacht even dat ik goud had. <laughs> nou, Nee, ja, 20. 20 eurocent. eurocent. Zo, ik dacht: oh, wat gaan we nou krijgen? Ja. Ja, daar is hij. 20 eurocent. <laughs> Het is wel mooi hè. Oh. Dan word je toch altijd even wild hè, als je die kleur als je die kleur ziet. portemonnee laten vallen hier zo. Weer een muntje? Nee, niet ker. Het is zilverig. Waar is hij nou? Oh, hier. Ja. Weer een euro of twee euro. Nee. Ja, hij is hier zijn geld kwijtgeraakt. Een eurotje. Precies op dezelfde plek. Ja. Het is grappig. Even kijken, er vast misschien nog wel wat liggen. Want ik hoor er nog een. Hoort is, nog eentje. Hoor. Okay. Ja. Zo volgens mij nog in dezelfde plek, denk joh. Even kijken. Nee, niet in dezelfde plek. keer 20 cent. 1,40 euro. Kijk, we hebben net een hapje gegeten. En we wouden zo graag er verder gaan zoeken, dat we een sprintje tokken. Toen is Ben zijn pinpointer uit zijn zak gevallen. Moest hij alsnog terug. Haha. En kijk, ik heb hier ook gelijk een lekker signaaltje. Kijken, is dit het? Nee, dit is het. Oh. Ah, Daar heb ik er al uh, twintig van gevonden vandaag. Dat is een klippie voor het veevoer. Nou ja, helaas. Heb je hem, Ben? Je had alweer vijf gaten kunnen scheppen in de tussentijd. Ja, kijk eens. Het eerste gespje. Zal het dan toch nog wat worden hier zo? Hij is mooi. Een kleine, ik denk een schoengespje of zo. Grappig. Geeft weer motivatie. zichtiger. Ja. Hey, zo dan. Als je het even achteruit ziet, zie je het een beetje slecht door de zon. Wat is dit nou, joh? Wel oh, mooi, hè? He? Ja. Heet dat? Ja, wat is dat nou, joh? Ja, dat heb ik inderdaad wel een soort een brosje of spelt of zo heb zijn haak gezeten. Oh, dat, is niet, dat is niet met amberborstel. <laughs> Maak hem in het water klein. Ja of ja. He? Je kan hem even afspoelen in het water. Stang, ja, zo'n bros. Ja, dik. Ja, dat is wel, uh, wel geinig. Ik ben inmiddels uh, alleen. Mijn maatje die moest nog even boodschappen halen. Maar ja, zolang de zon nog schijnt, blijf ik doorgraven. En ik heb een leuk muntje. Een oorlogsscentje. 1 cent 1942. Dat is een leuke. Nou, moet ik niet te vroeg gaan juichen. Maar ik denk dat ik hier op een muntschatje zit. Ik krijg nog meer signalen in ditzelfde uh, gat. Even kijken. Ook nog iets. Zit het in mijn hand? Ja. Nee, nee. Spijkertje. Nee. Geen munt, schat. Ja, wat is dit? Een leeuwenseentje denk ik. Ja, zo te zien wel. Ja, een leeuwenseentje. Ah. Leuk. Goed, het begint te schemeren. Dit is mijn laatste vondst. We gaan naar binnen, leggen we alles even op een rijtje. Er zitten leuke dingen blij. Dus het uh, is leuk om even terug te kijken. Tot zo! Oké, okay, het is tijd voor de samenvatting. Het was een uh, heerlijk dagje vandaag. Zonnetjes, geen lekker. Een paar leuke vondsten gedaan. We gaan even samen kijken. Ik heb het lood even bij elkaar gelegd. Dit is één grote bonklood. Nou, wat leuke zegelloodjes. musketkogeltje, Mooi gespje. Nou, ik denk een schoengespje, Want uh, zo groot is die niet. Kogelpuntje. Twee oorlogscentjes. Eentje nog hele mooie. Even kijken of die scherp wil stellen. Kom op. Ah oh ja, kijk, daar zien we wat. En hier ook. 1942. Die andere is van 1943, dat kon ik nog net zien maar daar is niet veel meer van over even kijken een leeuwencentje 1877 ook nog een hele mooie dan nog wat kale duitjes een hollandia duit nog een mini muntje ik weet niet waar die van is een paar ringetjes hier zit nog een stukje touw omheen ik weet niet waar dat van is geweest. weten jullie het? Laat het me dan eventjes in de reacties uh, weten. Nou. Deze nog, die ken ik ook nog niet thuis brengen. Geen idee. 1,40 euro aan uh, nieuw geld. Nou, toch nog weer wat verdiend vandaag. En een leuke bijhonst. Pijperkoppie. Dan heb ik nog een uh, mooi zakmes gevonden, oud zakmes, die zal ik later nog even verder schoonmaken, ah, misschien dat de boer dat is verloren op zijn land en ik moet nog even schuld bekennen, ik ben dom geweest, ik denk ik buig die lepel eventjes uh, recht, nou ik heb geleerd, dat ga ik dus voortaan nooit meer doen. Want ik brak hem door midden. Hier nog een vleugelmoordje. En nog wat koper. Mooi veel in de koperbak. Dus dat was hem zo. Nou, ik heb mijn best weer voor jullie gedaan om er een leuke video van te maken. Ik zie dat veel van de kijkers nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat even. Dat is het enige wat ik van jullie vraag. Vind ik erg leuk. Laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie bij de volgende video.